Superleuk dat je kijkt naar onze speciale React to all star serie In deze serie reageren oude spuiten- en slikken-presentatoren op hun items van vroeger. In deze aflevering kijkt Nelly Banner het item terug waarin ze naar een tantra-workshop gaat. Nelly had verwacht dat dit één grote orgie zou zijn, maar niks is minder waar. Tantra draait namelijk niet alleen om seks. Door middel van oefeningen leer je met je seksuele energie te werken. En daar heb je buiten de slaapkamer ook iets aan. Oh, ja. Tantra, tantra, ja ik dacht een lekker potje wippen, dat was niet zo. Urenlang strelen, je chakra's openstellen en eindeloze orgasmes, nou, dat is eigenlijk wat bij me opkomt als ik denk aan tantra. Nou ben ik best wel een beetje spiritueel en ook wel geïnteresseerd in deze oeroude Indiaanse filosofie. En daarom doe ik mee met een tantra workshop voor beginners. Hallo, ja. heel Hallo. Ja, fijn, ja, je zo meteen wel gewoon lekker uit, ja, ja, heerlijk. Goed. Oh ja, iedereen staat oh, hoi, hier met zijn tanden worsten. Ja, hoi. Hoi. hoi. Ja, dit was dus wel heel grappig, want ik wist echt mijn god niet waar ik zou komen. En ik dacht echt dat ik in een soort van orgie terecht zou komen van allemaal neukende mensen. Uh, maar iedereen stond daar tussen tanden te poetsen. Nou, ik heb mijn zandpakje aan. en ben er helemaal klaar. Wendy. Ik en vele anderen denken toch wel, ja, gelijk aan seks. Eigenlijk. Ja, dat gaan jullie niet doen. Nee, en de kleren blijven zelfs aan. Alles wat we vandaag doen, ook al heb je kleren aan, ook al doe je niet aan seks... ...kun je wel in seks gebruiken. Ik laat je kennis maken met meer gaan voelen. We zitten toch vaak... Hier? Oh ja, ik heb de non-stop. Ik heb altijd Ja, in En hier. die zal ook niet uitgaan vandaag. Dat ga ik je wel alvast okay, zeggen. Ja, jammer. Maar uh, misschien dat je aan het eind van de workshop wel zoiets hebt van hé, hey, wow, maar ik heb mijn lijf ook heel erg gevoeld. Hier was ik toch wel een beetje teleurgesteld dat de kleren aanbleven, geloof ik. Jammer. Heb ik een keer een seksitem en die drugs, moeten de kleren blijven. Ja, alle chakra's open. <laughs> <Ja>. <laughs> Na de eerste meditatie en ademhalingsoefeningen beginnen we met wat rustige dansbewegingen om onszelf los te maken. Veel dansen, bewegen en blikken uitwisselen. In Tantra wordt gezegd: de levensenergie, seksuele levensenergie. Maar dan denk je misschien alweer aan geilheid. En dat hoeft het helemaal niet te zijn. Maar weet je, als je helemaal stroomt, energie hebt. Dat is leefte energie. Ja. En die zit eigenlijk hier opgeslagen. En bij veel mensen blijft die hier. En alleen bij seks voelen ze hem. Ja. Maar je kan hem zeg maar helemaal totaal voelen. En dat is wel een van de dingen die in tantra helemaal open kan. Ik heb ooit een keertje heb ik een soort pornofilmpje gezien. Waarin dus twee mensen tantra deden. En dat vond ik vet interessant. Want dat zag er super zwoel uit. En het zag er vet lekker uit. De redactie had wel tantra voor me uitgekozen. Maar toen zij zei de tantra dacht ik wel. Oh ja dat wil ik wel ooit een keer ervaren. Want ik wel dacht dat een andere vorm van seksualiteit zou kunnen zijn. Ik wilde wel eens een keer weten hoe het zou zijn om zeg maar ja, dat op een andere manier te ervaren dan gewoon met z'n tweeën in bed en dan gewoon ramptampen. Je armen, kun je helemaal meenemen. <lacht> en dan misschien ook dat je handen op een gegeven moment even zo andere handen ontmoeten. Net geen aanraking. Bijna. Het is echt best wel lekker. Ik vind het best wel intiem om iemand zo in zijn ogen aan te kijken. En dat ik denk, oké, okay, ik wil wel blijven kijken. Maar daarna vind ik het spannend. Ik kijk, toch maar weer weg. Ik heb het bloed heet. Ja, ik weet dat ik in die ruimte stond met al die mensen. En iedereen was echt supervrij. Gewoon uh, vet aan het dansen en aan het bewegen en allemaal contact maken. En ik dacht, oké, okay, ik doe wel mee, maar ik scheed echt in mijn broek hoor. Ik vond het echt het heel veel te intiem. Ik ben er Na het bijna aanraken vindt Wendy het tijd voor de volgende stap. Het echte contact. Tijd voor een één op één tantra massage. Ik had heel erg het gevoel dat het alleen maar om geilheid draaide. En langzaam merkte ik dat het voornamelijk om contact maken met elkaar ging. En echt elkaar voelen en naar elkaar kijken en in elkaars ogen kijken. En je bent gewoon zo met elkaar verbonden op zo'n moment. Ja, dat moet je gewoon een keer ervaren. Ik weet niet, ook al mijn keer is het is toch zo grappig wat er naar boven bij je komt. Hey, is er iets wat je niet aangeraakt wil hebben? Uh, nee, ik okay. Oké, okay. okay. ik mag alles aanraken. Dat vind ik fijn. Nee, ik durfde de borsten niet aan te raken. Dat wilde ik wel, dikke Joop had ook. Ja. Wat gebeurt er als je zo schudt? Energie die komt. Oké. Okay. We beginnen met is echt doorgaat, het is een soort orgastisch gevoel. Het is lekker. Ja, het is lekker. Okay. Ja, nou, nah. <laughs> ja, ja, nou kijk, dit was het enige, zeg maar, dan moest ik, ik, ik, ik moest die vrouw er zo aanraken en dan een beetje op haar duwen en dan ging ik, uh, hij zo schokken. en toen, dat ging me gewoon, dat, ik weet niet meer, ik voelde, dat voelde gewoon, dat is heel lullig om te zeggen, maar het voelde een beetje fake, dat ik dacht, ja hoor. Door emoties op te roepen, schijn je beter in contact te komen met jezelf. En daar draait het ook om bij Tantra. En Op een gegeven moment zeg ik dus go, en dan ga ik naar de volgende muziek. En dan gaan we in, welke emotie? Ja. Boosheid. Woe! Van uitbundigheid... ...naar boosheid. Ja, ja. Ik dacht, ik waar de fuck ben ik beland, jongen. Die mensen vet agressief met dingen gooien en helemaal, allemaal schreeuwgeluiden maken. Maar ik dacht, ja, ik doe maar gewoon mee. Liefde voor jezelf, dat je lef hebt om hier te zijn. Al oh, je emoties zo uit te gooien. Het is best wel raar, want ik huil echt nooit bij andere mensen. Dat kan ik gewoon niet en dat vind ik ook heel moeilijk. En hier na die boosheid toen dacht ik al, ik ga janken. Toen moesten we eerst nog waanzin doen. Het uh, ging ik me weer een beetje in dat hoofd en toen echt gewoon... tranen. Ja, toen was ik zo hard huilen jongens, zo hard huilen. en ja, Toen begreep ik wel wat ze bedoelde, gewoon dat je je emoties vast kan zetten in je lichaam en door al die oefeningen te doen. Toen begreep ik wel wat ze bedoelde met dat je de energie door je lichaam voelt. Ik moest zo hard huilen, alsof er echt een soort deurtje open werd gezet. Wat ik al die tijd op slot had gehouden of zo. En door dat schreeuwen en gek doen en, en ja, pff, was het los. En ja man, er kwam zoveel verdriet uit. Als ik dit ook zie vind ik mezelf ook gewoon echt, ik denk, oh meisje. Maar toen pas, daar pas, besefte ik inderdaad, door dat huilen, dat het, dat is dus ook seks en liefde en zo, dat het vet veel te maken heeft, ook met energie en emotie. En uh, ja, eigenlijk best wel mooi. En toen dacht ik, ah, oh, dit is wel leuk. Ja, om het al, best wel tof. Ik moet zeggen dat ik echt nog af en toe wel een poldermeid ben, die denkt, waar de fuck? Ben ik bland als zo'n kaart gekreund wordt, of als mensen van die schotbewegingen maken. Maar anderzijds, ja, dat doen we ook tijdens seks. En dan is het ook super lekker om geluid te maken en om te bewegen. Ik vind dat dit best wel leuk is om uh, gewoon een keer te doen. Ja, dat was het. Ja, leuk. leuk ook leuke mensen waren het ook. Ik vind het grappig dat uh, in het begin dat ik een beetje een oordeel erover had, en dat eigenlijk die mensen gewoon misschien veel beter weten. hoe... Zeg maar met elkaar seks te hebben dan. Ik dacht, ik dacht dat ik het heel goed wist.